In deze video laat ik zien uh, wat de Office Online extensie kan doen als je die in Edge hebt geïnstalleerd. De Office Online extensie ziet er zo uit. Het is een heel klein Office symbooltje en dat heb ik geïnstalleerd via de Windows Store. Je kan in de Store zoeken op Office Online en dan zul je de extensie voor Edge zul je daar aantreffen. Je kunt zien of die geïnstalleerd is via instellingen. En extensies. Hier zie je dat ik drie extensies heb geïnstalleerd en ik kan ze hier ook uitzetten. Verder staan er nog veel andere uh, mogelijkheden om extensies toe te voegen. En helemaal onderaan dat rijtje kun je ook naar de store om daar extensies op te zoeken en te installeren. De extensie Office Online is eigenlijk een app launcher die je ook hebt wanneer je eenmaal in de uh, Office 365 omgeving bent ingelogd. De eerste keer dat je de Office Online extensie aanklikt, moet je kiezen welk, met welk account, wat voor soort account je je aanmeldt. En in dit geval heb ik gekozen voor mijn school- en werkaccount. En dan zie ik eigenlijk hier... Dezelfde uh, soort zaken als die ik ook in de app launcher zie wanneer ik gewoon op Office 365 ben ingelogd. Ik kan hier rechtstreeks naar allerlei online apps uh, daarin en ik kan ook meteen doorklikken naar de recente documenten die ik heb geopend. Wil ik een document uploaden naar bijvoorbeeld OneDrive, dan kan ik de onderste knop kiezen. En uh, zo heb ik dus eigenlijk zonder dat ik uh, meteen ben ingelogd op de Office 365 pagina, heb ik toch toegang tot de uh, omgeving via deze extensie.